Welke uitspraak is het meest in overeenstemming met de strekking van deel 2? Je moet hierbij goed opletten dat in de vraag staat welke uitspraak het meest in overeenstemming is. Dat betekent dat er wellicht andere antwoorden niet fout hoeven te zijn, maar dat die niet het meest in overeenstemming zijn. Allereerst moet je natuurlijk weten wat deel 2 is. Dat staat bovenaan vraag 1. Deel 2 bestaat uit alinea 4 tot en met 6. En je kunt er dus vanuit gaan dat dit deel een deelonderwerp is bij het hoofdonderwerp van de tekst. Hoe pak je deze vraag nu aan? Je leest alinea 4 tot en met 6 en onderstreept de kernzinnen, de belangrijkste zinnen van de alinea's. Onthoud dat eventuele voorbeelden of toelichtingen die worden gegeven nooit het belangrijkste zijn. Alinea 4 begint met de vraag wat menselijke waarden zijn. Die waarden verwijzen terug naar Alinea 3. De schrijver zegt dat nieuwe technologie ons voortdurend grote vragen stelt, gevolgd door een paar van die grote vragen. In Alinea 5 staat dat een beroemde bioloog stelt dat de wetenschap niet zonder de geesteswetenschap kan. Wederom gevolgd door een aantal ethische vragen hoe we ons als mens willen verhouden tot de nieuwe technologie zoals robots. Alinea 6 herhaalt het, het zijn de grote vragen van deze tijd. Maar waar de regering volgens de schrijver te veel kijkt naar de voordelen van technologie op onze economie. De schrijver eindigt Alinea 6 met een kritische noot waarbij hij aangeeft dat de technische kennis die wordt geprezen door de regering niet voldoende is voor het beantwoorden van de diepere beschouwing van dilemma's die op ons afkomen. Nu we de drie Alinea's goed gelezen en begrepen hebben kun je twee dingen doen. Of je kijkt of je zelf antwoord kan geven op vraag 2, dus voordat je de merkeuzevragen bekijkt. En als je voor jezelf antwoord hebt gegeven, kijk je welke merkeuzevraag het beste bij jouw antwoord past. Stel dat je dat doet, dan zie je dat zowel in Alinea 4, 5 en 6 de grote vragen of de ethische vragen en dilemma's, dat zijn ook vragen, belangrijk zijn. De schrijver wil aangeven dat dit soort vragen niet alleen door technologie beantwoord kunnen worden, maar dat de geesteswetenschappen daarin een rol moeten vervullen. De andere tactiek is dat je alle merkeuzevragen doorleest en je steeds aangeeft of aankruist wat goed of fout is in een merkeuzeantwoord. Let daarbij goed op dat je kijkt wat er letterlijk in de tekst staat. Vaak zorgt jouw eigen interpretatie van de tekst ervoor dat een antwoord heel logisch lijkt. En dat is ook zo, maar dan staat het antwoord niet letterlijk in de tekst en dus kies je dan het verkeerde antwoord. Laten we de mekeuzeantwoorden eens doorlopen. Antwoord A. Hierbij wordt genoemd dat de bijdragen van geesteswetenschappen nodig zijn. En dat hebben we inderdaad gelezen in alinea 5, namelijk om brandende kwesties van deze tijd op te lossen. Nu is de vraag: wat zijn die brandende kwesties? Zouden dat de belangrijke vragen kunnen zijn die de schrijver in alle drie de alinea's laat doorschemeren? Het zou kunnen, en dus laten we deze vraag voorlopig even open. Antwoord B. De schrijver vindt inderdaad dat de regering niet alleen moet kijken naar instrumentele waarden. Maar, nu komt het, is dit de strekking van alle drie de Alinea's of alleen van Alinea 6? De vraag gaat namelijk over de strekking van alle drie de Alinea's. Bovendien zegt de schrijver nergens dat de regering zich meer moet laten leiden door ethische waarden, maar hij zegt dat er momenteel geen plek voor is. Dat maakt dat dit antwoord fout is. En waar zit nu het gevaar? Dit antwoord lijkt aannemelijk, maar als je goed leest staat dit dus niet in de tekst. Antwoord C. Ook bij dit antwoord moet je kijken of het de strekking van alle drie de alinea's geeft. Dit antwoord gaat voornamelijk over slechts één alinea. Daarbij nergens in de tekst wordt gesteld dat de kenniseconomie leidt tot een technologisch wereldbeeld. Het is de regering die volgens de schrijver kiest om zich vooral op de technische kennis te richten. Tot slot antwoord D. Dit antwoord kun je direct wegstrepen omdat dit helemaal niet in de tekst genoemd wordt. Er wordt niets gezegd dat technologie mensen in de positie brengt en ook niet dat deze mensen dan twijfelachtige beslissingen moeten nemen. Antwoord A is dus het juiste antwoord. Dat antwoord gaat over alle drie de Alinea's en is daarmee het meest in overeenstemming van dit deel. Waarom denk je nu dat deze vraag zo moeilijk is? De meeste leerlingen zullen bij het beantwoorden van deze vraag voornamelijk naar Alinea 6 gekeken hebben. Plus dat ze hun eigen interpretatie erop loslaten, terwijl het antwoord niet letterlijk in de tekst staat. Eigenlijk betekent dat goed lezen dus. Wil je dit soort vragen oefenen, probeer dan een willekeurige tekst te lezen, de kernzinnen aan te strepen en voor jezelf op te schrijven wat het belangrijkste is wat de schrijver wilt zeggen. Voor meer video's over eindexamens verwijs ik je graag door naar mijn YouTube kanaal.